Hallo, wist u dat wij als relatiegeschenken van één contactmoment een duurzaam contact maken? Wij gaan namelijk een relatie aan met uw contact, dankzij onze lange levensduur. Zo voldoen wij aan strenge kwaliteitseisen en zijn wij vrijwel allemaal Europees gecertificeerd. En ook onze opdrukken zijn verantwoord, omdat we ons houden aan de ISO 26000-norm. 26000 hoe oud we ook zijn, we blijven stralen als nieuw. Zo ziet u, met Van Helden bent u zeker, fantastbaar beter bereik. Van Helden relatie geschenken, resultaat binnen bereik.